Toen ik begon met kiten, was eigenlijk kiten net, net in Nederland. Ik vliegerde ja, sinds dat ik zeven jaar oud was. En Toen dacht ik echt van, wow, dit, dit moet ik echt gaan doen. In 2015 won ik mijn eerste grote wedstrijd. Nee, nee. Kreeg ik Mijn eerste sponsoren en dat is eigenlijk doorgegroeid naar, uh, naar wat het nu is. Vandaag. Een professioneel kiteserver komt er veel meer kijken dan alleen kiten. Bezig met productontwikkeling, met shoots voor verschillende sponsoren, met nieuwe marketingideeën. Ik zie dat wel echt als de, de job part van het kiten. Wat heel veel mensen eigenlijk alleen zien is dat ze mij bijvoorbeeld in Kaapstad uh, 30 meter hoog uh, boven de zee zien hangen. Maar achter de schermen is het uh, oh. ja, is gewoon best hard werken. Uh, twee jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf gestart samen met mijn compion. Uh, dat heet Readin. Dus dat, dat hele ondernemende gedeelte van het kite vind ik ook wel echt heel gaaf om te doen. Maar ik heb nog steeds dat gevoel in me dat als het gaat waaien en ik zie die bomen heen en weer gaan, dat ik denk ik, ik moet zo snel mogelijk dat water op. Beginnen met meedoen aan het wedstrijd en als ik dat eenmaal had gedaan, dan wilde ik de wedstrijd winnen. Vond ik het fijner werken om eigenlijk een soort niet lage goals te zetten, maar wel zeker weten realiseerbaar. Het kunnen hele kleine dingen zijn, het kunnen dagdoelen zijn, die stel ik ook heel vaak voor mezelf. Ja, daar haal ik gewoon zoveel motivatie uit. Je moet wel een visie hebben en alles wat je doet in het leven, al is dat wereldkampioen willen worden of een heel succesvol bedrijf neer te zetten. De meeste dingen die ik doe, zowel in mijn topsportcarrière als uh, de business side, het, het moet voor mij wel leuk zijn. is so good as you? Ja, just have fun. Ja, ik ken Kevin al een heel stuk langer dan dat hij mij kent. Ja, eerst was het gewoon een guppie. Want hij was vroeger eigenlijk al uh, wereldkampioen toen ik nog niet eens kon kijken. Dus ik keek eigenlijk altijd heel erg naar hem op. Zag ik wel dat hij steeds harder aan het pushen was en teffen. Dit is, uh, ik denk dat hij wel potentie heeft. Het is juist gaaf dat je het op zoveel verschillende manieren kan doen, weet je. Er is niet één manier fout of één manier goed. Het is maar net hoe creatief je bent en hoe graag je wil. Ja, dat is uiteindelijk het allervetste, dat je gewoon met coole mensen passie kan uitoefenen. Uh, en yeah, ja, we're living the dream.